Dit ben ik. Ja, Dit is mijn ja, vader. Het gaat goed met ons, ja. We verdienen niet ja, veel geld en kunnen elk moment op straat gezet ja, worden. Echt serieus? Uit wanhoop heeft mijn vader me opgegeven om een of andere rekensom te maken die nog nooit eerder is opgelost. De prijs? Oh ja. 1 miljoen ja, euro. Ze gaat er morgen heen. Alleen het probleem is: ik kan helemaal niet rekenen. Nou, succes ermee, hè. Kip vertellen is niet makkelijk, hoor. Nou, uh, ik ga het even meuren. De mazzel. Dat is zeven, jongen. Ja, nee, dat is zeven. je oh, dank, dankjewel. Ik, ik weet niet hoe ik kan bedanken. Een, een beetje knaken. Oh, oh ja. Uh, dat is het enige wat ik heb. Ja, de rest komt nog wel dan. Gaan Hoe is die? Zo het, is klaar. Pleurt op de kenny. Maar toch is het zo. Nou, daar zitten we dan, Miljoen euro rijken en we hoeven geen zorgen meer te maken over geld. Nou, heb je goed gedaan. Ja, nou, nee, niet helemaal. Huh? Hoe bedoel je? Nou, lang verhaal kort. Uh, ik was dus bezig en toen uit... Niets. Oh, wacht. Moet je op, op? <laughs> Hallo? Mooie heb hebben gewonnen. Zou dat niet even aan mij denken voor? Sorry? Ik zei toch dat er een prijsje aan zat, of niet aan? Ja, daar. Oké, okay, luister, luister. Ik heb nog één optie voor je. Je mag drie keer raden wie ik ben. Repelstiltje. Ah,